Het vertalen van een bericht binnen Wordpress is heel makkelijk. Klik nadat je het bericht in het Nederlands hebt toegevoegd op het plusje hier. Je krijgt dan de gelegenheid om een vertaling toe te voegen voor het Engels. Je kan hier de titel invullen. Hier de tekst. En hier de categorie. Doordat je bericht in het Nederlands al een keer had toegevoegd, selecteert WordPress automatisch de Engelstalige categorie voor je. Dat hoef je niet meer in te vullen. Bij sommige websites moet je nog wel een uitgelichte foto toevoegen. Bij andere kopieert je die foto automatisch. Als dat zo is, dan zie je die foto vanzelf hier verschijnen. Zo niet, dan moet je zelf nog even een foto selecteren. Klik daarna op Publish. Het bericht wordt op de Engelstalige website gepubliceerd. Het vertalen is voltooid.